In het begin toen het kwam ik, dacht ik echt, oh dit wordt te heftig en ik wilde het niet. Maar op een gegeven moment liet ik me even gaan, en liet ik me, het me gewoon gebeuren en toen was ik helemaal, gelijk, helemaal te gek. Hij kan alleen maar niet positieve dingen, Ik ben helemaal niet meer uh, objectief op het moment. Uh, het geeft een beetje een roze kleur aan alles wat je om je heen ziet. Uh, je vriendinnen worden plotseling veel aardiger. En uh, alles krijgt iets roze-geurderigs. Het rozengeurderigs ervan. <tot> Ik ben nu ongeveer drie uur op dit feest. Ik ga even de bus in voor de medische controle. Hoe is het? Hoe is het? Ja goed. Ja, ik voel wel een beetje uh, een beetje koude, Klamme handen. Bij, hè? Iets hoger als er straks? Ja. Heb je veel gedanst? Uh, ja, redelijk. Toch wel, oké. Okay. Kijk, omdat ecstasy een gewone amfetamine is eigenlijk, komt het ook met alle verschijnselen van de amfetamine. Je kan er een hogere bloeddruk bij krijgen, of je krijgt dat ervan. Je hart kan tekeer gaan als je er te veel van neemt. Je kan er ook angsten van krijgen. Allemaal verschijnselen die bij cocaïne en ecstasy, of cocaïne en amfetamine ook voorkomen. Dan gaan we nu even weer lekker dansen. Want het hoort toch wel een beetje bij ecstasy. Nou, wat we zien vanavond is dat Philemon onder de beste omstandigheden zijn excercie uh, heeft ingenomen. Er zijn wel andere voorbeelden als we gaan combineren met middelen, als we meer dan één te tablet gaan nemen en natuurlijk als we niet laten testen dat we dan zien dat daar ook wel uh, dingen fout kunnen gaan. Het zijn natuurlijk de uitzonderingen, dat moeten we er wel bij zeggen, maar dat is iemand die uh, niet goed uh, voor zijn gezorgd had van tevoren en uh, veelvuldig gebruik van diverse stimulerende middelen te veel aan ecstasy en te veel aan speed. En dat resulteerde uiteindelijk dat hij bij ons op de post kwam met een uh, te hoge lichaamstemperatuur van 42,4 graden. En die hebben we snel moeten koelen en toch met spoed af moeten voeren naar het ziekenhuis. En die heeft daar een aantal dagen op het intensive care gelegen. En ja, dat zijn dingen die gewoon heel erg onverstandig zijn. Gebruik met verstand. Als je dat toch gebruikt, gebruik het met verstand. Laat het testen. Zorg goed voor jezelf. En laat het niet, niet zo ver komen als de uitzonderingen die in Nederland bekend zijn. Die jongen die had geluk dat wij er waren, of in ieder geval dat er een professioneel bedrijf was, want anders had hij dat mogelijk met de dood moeten bekomen. Ja. Goed. Wat je allemaal zei, het kan uh, niet goed gaan, het is gelukkig uh, een stuk beter. En je zegt in dat filmpje, uh, ik kan het niet meer objectief bekijken, maar als je er nu op... Echt, echt te lekker. Te lekker? Ja, echt te fijn. Ja. Maar maar de echte fijnste druk die ik tot nu toe getest heb. Maar is